Daar dus heb koop? ik met studeren Top. zo vaak gedacht. Als ik het aan de voorkant van de straat te krijgen was, ik zou ik het echt pakken gewoon. Hm. Oh wee. Ik heb wel eens kook gebruikt: cocaïne, sos, naming. <lacht> Nee. Thank God. Ja, hoe ja, ik het, ook niet. Hoezo thank God? Ja, Je wilt toch niet dat je kind kook uh, gebruikt? Ik denk wel dat er een bepaald stigma omheen heerst die niet altijd uh, correct is. Ja, dat weet ik nog. Ja. Hoe denk je dat kook voelt? Ik zou er echt verslaafd aan kunnen raken. Omdat die focus en zo en die, en die ruimte in je hersens, hè, dat, dat vind ik gewoon geweldig. Ja. En dan denk ik zo'n lijntje, hupsakee. Yes! Sommigen worden er een beetje arrogant van. Dus oh ja? Is dat je, ja, mensen voelen zich goed ervan. Je hoort toch ook wel eens verhalen van uh, CEO's van bedrijven die dan presentaties moeten geven. Wereldpresentaties. Ja. En dan nemen ze gewoon even een lijntje vooraf. stijst TVG stevig schoenen. Het lijkt mij heel uh, vermoeiend en heel eng allemaal. Ik denk niet echt dat ik er uh, lol van kan hebben. Ik vind het ook altijd zo gek dat mensen dan gelijk weer een beetje nuchter of zo worden. Dat je niet meer moe bent. En als je denkt van oh, ik moet nog zo lang. Denk ik, van, ik moet het even afmaken en dat het niet lukt. En dat je dan zo'n zo'n lijntje hup, door. Oh, heerlijk. Mensen nemen koken dan opeens zo van. oh ja, ik kan alles. En dit kan ik doen en let's go. En dan denk ik van oké. Okay. <lacht> Terwijl ik dan zeg maar, daar sober zit en denk van. Hmm. Dus wat vind je dat? Daar heb kook? ik met studeren Top. zo vaak gedacht. Als ik het aan de voorkant van de straat te krijgen was, ik zou het echt. Gewoon. Kijk, heel veel matties van mij, die zijn natuurlijk al uh, van die handjesachtige figuren. Dus als die dat dan gebruiken, ja. Ja, dan hebben ze het idee dat zij heel die festival owner waar ze staan toch. Wanneer heb je voor het eerst coke gebruikt? Twintig jaar geleden. Uh, toen ik 17 was. Wilde <laughs> jaren. Interessant. Nou, daar, daar ben je nog ja, steeds de... in, maar... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk dat ik rond de 30 was of zo. Oh, dus dat, is wel, ja, dat is was, laat pas was veel later. He. Dat was samen met mijn broer. Toen zouden we dat eens gaan gebruiken, zomaar voor de, mm -hmm. voor de gein. Om eens even te kijken. Dus dan we hebben we voor 120 euro een halve gram, geloof ik. Of een gram. Zo weinig, we maar. We, ja. okay. we hebben het al veertien dagen mee gedaan. En hoe was het? Tussen al het blauwen en de ecstasy door. Uh, God hoe was het? Amazing. Ja? Oh, ik zo geil van, van dat En ik dacht tegelijkertijd van zo, dat ga ik nooit meer doen. Heb je toen ook nooit meer gedaan? Nou ja, ik heb het s'avonds nog één keer gedaan. En toen ik s'morgens uit mijn bed kwam, heb ik het nog een keer gedaan. Maar het had alleen een hele korte werking. Je zit in een tafeltje, in een kamertje, zit je die ja. dat ding te snijden. Het, het stelt niet zoveel voor. Waarom heb je nog nooit keuken gebruikt? Ik hoef het niet per se volgens mij... Uh... Ga je er eerder dood aan dan dat je er lol aan hebt? Ik hou niet van uppers. Ik ga niet goed op uppers, zeg maar. Ik ben van mezelf ben ik al super energiek. Dus nee, als het me aangeboden zou worden, zou ik nee zeggen. Ja, ik denk toch omdat ik dat wel een beetje spannend vind zo. En omdat je dan ook wel gewoon hoort dat het allemaal verslavend is. En... Ik zie ook mensen zeg maar vaak coke gebruiken en ik denk altijd van, nee, ik like, zeggen ze van, oh ja dan kan ik langer doorfeesten ofzo. Dan denk ik van, oké, okay, maar can't relate. Want... Ik hoef eigenlijk geen coke te hebben om de hele avond door te gaan. Ik denk niet dat jij het ook heel leuk zou vinden dat dus dat zou doen. Hoeveel denk je dat koken kost? Geen idee, ik kan me ook niet schelen. Ook nee, niet. maar denk eens. Maak uh, Ik ben wel benieuwd wat je denkt. Nou, dan zijn wel mensen die er echt aan failliet gaan. Wat zal het zijn? Ik weet niet, 15 euro voor één uh, keer of zoiets. Hoeveel zou je denken dat een gram coke kost? Ja, ik weet niet eens wat een gram is. <laughs> maar is er een lijntje of zo'n gram? Nee, je lijntje is ja, dat doen ze toch ook. Ja, en dan snuif je in één keer een gram op. Dan, dan snap ik dat je helemaal bent van: oh, Eureka, nou kan ik alles. Ik denk dat je okay. menigte ervan krijgt. Ja, gram, ik denk dat je of... uit, één, uit één gram kan je misschien tien lijntjes halen of zo. 200 euro? Oh, pff, Nee, joh. Nee, 50. Ja, ik zou het er over. 50 euro maar? 50 euro. En dan kan je dan tien keer van zo'n lijntje pakken. Ik denk misschien wel vaker. Het ligt echt aan hoe vaker. Ja. Ja. ja. Wanneer is de meest recente keer dat je kook hebt gebruikt? Die, die keer. Veertien dagen, mm -hmm. elke maar, dag. daarna ook niet meer. En uh, een flinke snuif. En dat was het. Tel laai. Je fucking smiegt. Dat hebben we hebben dan uh, een tientje opgerold. En dan uh, op een uh, bankpartje. En dan met mm -hmm. zo'n scheermestje. Mm -hmm. Ja, het is een soort poeder, maar dat... Het kleft nog aan elkaar vast, dus mm -hmm. dan moet je goed lastmaken. Heb je daarna nou nooit meer gehad dat je dacht ik ga het nog een keer... Uh... Nee, nooit. Nee, ik vind dat heel gevaarlijk. Nou, dan uh, snuif je het hier in één neusgat. en dan in de andere. <laughs> <En> dan, <pff. laughs> ja, maar dan denken mensen gelijk dat ik dat oh nee. Oh, wow. Well. So Gisteravond. Seriously? Ja. Damn. Ik heb één keer geluikt in die periode. Met kookoop. Uh, nou, dat was ook wel lekker, ja. Dus dit is best wel krankzinnig spul. Je hebt het dus 14 dagen achter elkaar gedaan? Ja. Nou ja, dan kwam het er zo uit dat. Uh, mijn broer het, het één keer gebruikt en ik heb het gewoon toen opgemaakt. Want hij had er verder geen zin meer in. Dus ik heb toen elke dag <lacht> een beetje van dat <lacht> gebruikt en uiteindelijk duurde dat ja, 14 dagen voordat het op was. Ja. Nou, het klinkt wel als een diehard verslaafde, bijna. Vind je coke een heftige drugs? Mm, nee. nee. Kennelijk bij genoeg mensen wel, maar ik vind het zelf niet, zozeer, niet per se interessant of zo. Ik vind koken dus niet zo heftig, maar ik heb het ook nog niet zo gek veel gebruikt. Maar dat is omdat het bij mij gewoon oprecht een andere werking heeft. En ik denk per persoon dat er gewoon kan verschillen. Ja, nee. Het is niet, uh, niet bijzonder. Niet bijzonder. Nee sowieso op het woord cocaïne. Heel veel, echt heel, dat weegt heel zwaar. Hard drugs, oh tenminste De mensen die het dan nog nooit hebben gebruikt die denken gelijk, oh het is heel erg, wow, alleen omdat het drugs is. Ik denk dat de meeste, verreweg de meeste mensen die drugs gebruiken, daar hoor je niks van, omdat die gewoon heel normale carrière hebben en gezond leven. Naja. Het, het effect ervan is niet heel heftig, nee maar ik denk wat het op lange termijn met je kan doen als je het veel gebruikt. Dat het wel heftig is. Ja? Het is dus qua verslavingsgevoeligheid wellicht wel, wel heftig. We hebben 20 seconden om zoveel mogelijk synoniemen van het woord seks op te noemen. In 3, 2, 1. Leuke seks. Uh... Liefdebedrijven. <laughs> intimiteit. Uh... Knuffelen. Uh... Strelen. Uh, penetratie. Uh, defen, pijpen, voor Ejaculeren. coitus, <laughs> Koïté, ja. Als je een leuke video vindt doe dan een duimpje omhoog, subscribe en laat een comment achter. Hey. doei. <laughs>